Leuk te kijken naar deze gloednieuwe video. En vandaag zijn we weer in Starshine hoeven. Um, en dat komt omdat elke week ongeveer zo'n beetje een update uitkomt in, op Starshine. Dus dat is een beetje vervelend aan de ene kant. Maar aan de andere kant is het een nieuw gebied. Dus waarom ook niet? Um, deze week is er een nieuwe race uitgekomen. Um, ik zal zo eventjes de update een beetje voorlezen. Ik neem deze video ook op donderdag nog op en niet op woensdag. Gisteren had ik geen tijd om te kunnen opnemen. En um, ik heb ook zeg maar, de update een beetje ontlopen. Ik wou de race heel graag zelf. Want ik ben wel online geweest voor uitje en trainen en weet ik veel. Maar um, ik kan natuurlijk niet samen slaan, even een video gaan opnemen. Dus ik wilde heel graag de race. Toen dacht ik. Nee, eerste impressie komt gewoon op video. Dus <laughs> ik heb hem voor jullie bewaard. Daar staan we nu ook weer bij het scorebord in Starsje Maar laten we maar snel beginnen. Telefoon het nieuws opgezocht. Want um, mijn Star Stable stond op het Engels en om naar alles zeg maar, dan te gaan vertalen wat er in het Engels staat, heb ik gewoon een Nederlandse Star Stable update opgezocht. Uh, er is een nieuwe race Starship Hoeven, Daar zijn we toevallig. Um, ik ga niet alles precies voorlezen. Um, je kan deze bij, gewoon bij het bord die hier zo staat. En zoals je kan zien, kan je die solo doen. En je kan die met een tegenstander doen. Ik heb dus de andere races wel gedaan, maar ik heb echt deze laten staan. <laughs> um, er zijn ook vernieuwde controlepunten bij races. Uh, de pijlen met zo'n groene lijn eromheen, die zijn gedimd. Dus die, maken, die zijn iets minder felgroen. En het geluid is aangepast. Ik weet voor de rest niet uh, wat het echt zo is, want... Ik hoor niet zoveel, sowieso nu heb ik de microfoon ingeplucht, dus ik hoor geen geluid zelf. Um, want het zit bij mij microfoon en geluid zeg maar in één, dus ik hoor dat niet. Maar volgens mij, wanneer ik dus gespeeld, heb ik eigenlijk niet echt gemerkt of het geluid minder was of niet. Ik heb niet zo heel goed op gelet, maar dan weten jullie dat het, dat het geluid dat ik zo best wel irritant vond tijdens het racen, dat het gedimd is of weggehaald, ik weet het niet, vervangen. Uh, de winkels zijn ook vernieuwd. Uh, ze hebben nu allemaal dezelfde interface voor alle winkels in het spel. En je kunt gewoon in elke winkel een artikelen sorteren op type of kleur, ongeacht welke winkel je bezoekt. Uh, naast deze wijziging heeft ook de Fashion Barn in zoverkleed door een paar deuren gesloten. Dit wist ik niet overigens. Dat heb ik nog niet in andere updates gezien. Dus het is wel handig dat ik hem even lees. Um, de cafémenu's zijn ook vernieuwd. Dat is me niet opgevallen, want ik kom nooit in een café. Ik heb gisteren wel uitje gehad in een café, maar ik wist niet hoe het ervoor uitzag. Dus <laughs> uh, ze hebben de alle quarter Amerikaanse bondpaarden en Appaloosa's van generatie 2 ze op de paardenmarkt geplaatst. En ik hoorde van mijn zusje dat ze waren afgeprijsd. 450 en ze waren echt mega duur en ik wil eigenlijk nog wel graag zo'n eentje dus misschien gaan we die ooit een keer kopen want die zomaar het beste zijn in kampioenschappen want die het snelste zijn en aangezien ik toch wel graag wil winnen en ik wil ook championship challenge ik heb het van mensen op youtube ik ben niet origineel ik weet het maar ik vind het heel leuk om te doen en ik zou het graag willen doen dus um, dat is wel fijn als je überhaupt ook een beetje een kans kan krijgen. Zeg maar met een Andalusier kom je al best ver, want Andalusier is best snel. Um, met de nieuwe Amerikaanse Quarter Horses weet ik niet of, het, of die ook zo snel gaan of weet ik veel. Ik heb er natuurlijk eentje, ik heb er nog niet getraind. Um, ben ik ben nog steeds bezig met Coco Chip en ook nog met mijn Chicotique Pony. Dus ik heb nog niet echt de tijd gehad om dit te kunnen trainen en te kunnen uittesten testen. Um, en er is een nieuwe item in de bonuswinkel. En dat is eigenlijk wat er deze week is uitgekomen. De teaser voor volgende week. is Er komen twee nieuwe magische paarden: Talina en Campos. Um, dit zijn magische paarden op een model van de apotheken. Ik heb niet zelf de video gezien. Pastel ommacht gesproken wel. Maar ik heb een update gezien wanneer jullie de video laten zien. En hebben ook verteld over het meisje vertelde over. Uh, dat het de, op de model van Accotheke was. En ik vind het er best oké okay uitzien. Maar als jullie de teaser willen zien. ga dan zelf naar Starstable. Uh, het YouTube-kanaal van Starstable. En dan staat daar de teaser op. Dus laten we deze race gaan uitproberen. Ik ben echt heel erg benieuwd. Uh, laten we eerst gewoon solo doen. Ik heb al gezien hoe die een beetje gaat. Maar ik weet hoe mijn racing skills zijn. En die zijn niet al altijd best. Dus <lacht> ik hoop dat ik aardig een stukje kom. Ik heb heel veel dingen om met jullie eigenlijk over te praten. Ik heb het een beetje zo mogen gebracht. Dus ik hoop dat het een beetje lukt tijdens het racen. En niet dat ik ontzettend erg ga falen. Oh! Shit. <laughs> ga falen, omdat ik eh... Uh, ja, toch geconcentreerd ben. Of nee, met andere dingen bezig ben, bedoel ik. Oeh, mijn paard draait echt mega snel. Oh, <laughs> <laughs> Oh, ik ben echt niet de beste. Race. Oh, ik moet naar de overkant. Dat is waar ook. Dat wist ik nog eigenlijk. Oh, ik heb dat paaltje gemist. Misschien moet ik gewoon even één... Eentje minder snel gaan dat helpt misschien. Uh, ik vind deze race echt heel erg lastig. Ka oh shit. Kan op mij liggen, maar ik heb echt iets van 30 seconden van straftijd er gewoon bij gereden. Hoe dan? Deze kant. Oh, dat is echt heel erg. <laughs> oh... Ik wil nog zeggen, het licht van mijn webcam is echt heel erg slecht. En dat komt omdat ik um, nu op mijn bureau zit. En het licht is eigenlijk achter mij. Dat is niet echt het goede om video's op te nemen. Het licht moet voor jou zitten. Um, mijn bed staat ook voor mijn raam. Dus um, je krijgt dus al minder licht. Dus ik zal de een keer misschien niet te zien zijn. Andere keer donker. De andere keer misschien wel weer heel goed. Ik weet het niet. Ik weet in ieder geval als, ik, um, als het goed is... Dit arm optil dat ik de zon blokkeer. <laughs> mijn webcam is in reverse, dus volgens mij als ik dit arm optil dan uh, ja, moet ik de zon een beetje blokken, maar ik uh, ja, kan er niet zo heel veel aan veranderen op dit moment. En ik wilde wel gewoon een steady opzet nu hebben, in plaats van dat ik op mijn bed zit. Dus ja, je krijgt hier 100 XP voor je paard voor en 12 muntjes. Um, dat vind ik op zich wel gewoon goed, want... In principe, als je hier alles met elkaar doet, heb je 400 XP voor je paard. En dan ook nog eens van een de opponent heb je gewoon 800 XP voor je paard. Gewoon eigenlijk een soort van in één keer. Want je kan ze allemaal naast elkaar doen. Dan gaan we met de opponent proberen. En dit gaat super erg fout. Dus ik moet echt een beetje concentreren. En we krijgen. Ja, ik ben zijn naam vergeten. Ik noem hem steeds John. Maar hij heet geen. Jezus gaat snel. Hij heet alleen geen John. Maar ik weet dus niet hoe die wel heet. Ik weet in ieder geval dat zijn huis, dat dat in Nieuw-Hilcrest is. Of is uh, een buurt van nieuw Ik klikte echt twee keer op springen, maar hij sprong niet. Dat vind ik echt een nice take. We Gaan eventjes. Zo, en dan hier weer versnellen. dan hier weer eentje langzamer. Waag het niet om mij in te halen. Dat accepteer ik niet. Gaan we dit gewoon zonder... Halen doen. Wow! <laughs> dat is best goed gedaan eigenlijk. Dat ik niet van mezelf verwacht. Misschien moet ik ook gewoon met, met sla om gewoon niet op volledige snelheid gaan. Dus het is misschien wel een goed idee, maar. En hiervoor krijg je 36 muntjes in plaats van 12. Dus ik krijg eigenlijk een drie dubbele um, Dus dat is wel fijn. En dat is eigenlijk de race. <laughs> Uh, ik vind het wel een hele leuke race eigenlijk. Ik vind hem wel een beetje lastig, maar dat maakt het voor de rest niet uit. dus dan aan de ene kant, denk ik wel, hij is best lastig, maar hij is ook kort. Dus um, aan de ene kant zijn die 100 uh, XP points best wel terecht. Wat was ook weer een voor de update. Oh ja, we gaan maar even bij de paardenmarkt kijken of inderdaad die oude uh, afgeprijsd zijn. Dus we gaan eventjes naar Moreland, of kunnen er wat erbij uh, voor Pinta's erbij denk ik. Het zit er echt precies tussenin, dus het is een beetje lastig. Ik wilde nog iets bespreken. want ik heb natuurlijk de afgelopen paar weken heb eigenlijk alleen maar starstil video's gemaakt. En ik vind het super leuk om te doen. Ik merk alleen dat ze niet heel erg goed bekeken worden. En eigenlijk maakt dat mij niet zo heel veel uit, want ik, heb, ik verdien er niks mee. Dus het maakt toch niet uit of ik video's maak die, die heel vaak worden bekeken. Of heel weinig, want ik moet een bepaald aantal abonnees en weergaaf hebben om dat te kunnen doen. Um, ik doe het echt gewoon puur omdat ik het leuk vind, te opnemen. En um, soms zal er misschien een andere video komen, alleen niet heel erg vaak. Soms zal er dan misschien een andere video komen, maar ik vind Starstable momenteel heel leuk om op te nemen, om de updates op te nemen. Um, nu is er een dingetje waar ik misschien over wil nadenken en misschien... Als ik dit dan zie in test edit, dan denk ik van... Nee, is het toch geen goed idee. gaan we het toch niet doen. Um, ik wil misschien twee keer in de week uploaden. Um, ik weet niet of dit gaat lukken ook. Um, Want ik soms moeite heb met één keer in de week uploaden. Um, misschien dan om de week dat er een tweede video komt. Dat zou wel misschien een optie zijn. Dan heb ik twee weken de tijd om een video klaar te zetten. En dan zou die... Omdat dus de ene video op zondag komt, zou dus de andere op woensdag komen. Dan zit ik er dus aan te denken om dus... De update, die dan op woensdag komt, ook op woensdag op te nemen en te editen en online te zetten. Ik doe er alleen best wel lange tijd over. En um, het is nu wel druk, vanwege al deze dingen dat uh, bezig is in de wereld. Heb ik minder school, ik ga, volgende week ga ik weer naar school of eigenlijk, wanneer jullie het zien, is het zondag. En dan ga ik woensdag dus weer naar school. Gym um, voor mij wel uit, dus ik ben al half 1 uit. Uh, als, dan, als ik dan thuis kom en, mijn, en de update is al gedaan, weet ik van, ik zal hem gelijk opnemen. Um, is er misschien een kans dat, ik, dat het lukt? Um, hij zou alleen pas heel laat online komen, denk ik. Vanwege renderen en andere dingen die ik moet doen met de video. Dus ik weet voor de rest niet of dat allemaal gaat lukken. Het is een ideetje en dat gooi ik eruit. Maar dan kan ik misschien ook andere video's maken in plaats van alleen... Um, Star Stable. Of misschien wel Star Stable, maar andere soort Star Stable-video's soms. Um, want ik wil de updates eigenlijk wel blijven filmen. Omdat ik het heel erg leuk vind. Um, ik heb toch net even. Oh, ik klikte op no. Dat, is echt, dat, dat was echt dom. Ik um, moet eventjes de paarden zoeken. Maar um, ah, ik vind het ook leuk om andere videos op te nemen. Zoals Bullet Journal-video's. Uh, misschien calligrafie of echt. Uh, creatieve video's of misschien een keertje een vlog of weet ik veel of uh, fashion video's of noem maar op deal wise. En ik heb namelijk laatst een beetje, ik heb mijn video's uitgezocht: mijn oude video's en degene die ik echt niet meer wilde die online stonden, uit privé gezet. Video's die ik wel nog had, zoiets had van oké, okay, dit is gewoon, dit heeft veel weergave. Uh, ik vind het op zich... Het had voor mij al privé gekund, maar... Wat het zoveel weergave heeft, denk ik van nou, dan laat ik het gewoon staan. En sommige heb ik helemaal verwijderd. Want dan denk ik van ja, dat heeft dus niet zoveel zin. Sommige, het is weinig bekeken. Ik vind het niet leuk. Uh, ik ga het ook nooit terugkijken. Um, dus dan heb ik het ook gewoon helemaal verwijderd. En toen kwam ik een beetje tegen videos dat ik dacht van nee, dat vind ik echt leuk. Waarom doe ik dit niet vaker? En sommige videos zie je al wel dat ze niet geknipt waren en alles. Dus dan... Um, het is echt mega lang, maar eentje tegen een DIY van 45 minuten ofzo, dat ik dacht, jeetje, dit zou ik, dit zou ik nooit meer doen. Want ik nu zeg maar gewoon kan editen en daarvoor had ik eigenlijk een editor. Uh, die zou het nog steeds wel doen hoor, als ik vraag aan hem of hij dat wil doen. Um, dus eventueel, als ik dan in tijdsnood kom om mijn video online te zetten, zou ik eventueel hem nog lief kunnen aankijken uh, of hij het wil editen. Maar hij edite natuurlijk wel op een andere manier dan dat ik dat doe. Uh, ik knip er gewoon best wel heel erg veel uit. Elke uh, um, die in een zin plaatsvindt, eigenlijk gaat eruit. Behalve als hij zo beknopt is in de zin dat ik soms wel snel praat. Dan lukt het niet om die eruit te knippen. Maar bijvoorbeeld wanneer, wanneer ik even moet nadenken of zo. En hij zegt um, stilte, stilte, uh, zeg maar dat knip ik eruit. Of als ik... Echt heel lang na het banken ben, of als ik ergens heen moet of zo. En hij laat het er eigenlijk in staan. Ik heb gewoon zoiets van welke stukjes wil je eruit hebben. En ik kan niet zeggen ja, elk moment dat het stilvalt. Dan ja, ik ben er zelf ook echt twee uur lang mee bezig om te editen. En hij is eigenlijk een stuk minder lang mee bezig. Ik ben er zelf ook altijd heel erg lang bezig met video's editen. En als ik gewoon niet zo heel veel tijd heb, is dat niet heel erg fijn. Ik zie ze tot nog, nog niet staan. Misschien dat ze na, na deze rap komen of zo. Ik weet het niet. En ja, ik heb ook nog. Oh ja, hier zijn ze. Ik heb ook nog thuisbegeleiding. In principe op woensdag. Dus het is een beetje allemaal proppen. En als ik het op woensdag allemaal wil doen. Ik kan wel zeggen dat ik misschien op donderdag de updates dan online zet. Maar als ik woensdag ook woensdag kan opnemen. Dan nog een tijd krijgen om hem te editen en online te zetten. Dat zou misschien wel een optie zijn. Uh, want een video opnemen duurt niet zo heel erg lang over het algemeen. Uh, behalve die van vorige week, die duurde echt lang. Ik heb 40 minuten, eigenlijk 43 minuten beeldmateriaal heb ik in ongeveer 20 minuutjes gepropt. Hey, mijn zus zei dat die heel goedkoper was geworden, maar dat is niet zo. 490, dat waren ze al. Dan wil ook wel weten over welke ze het dan precies hebben, want dit zijn ze niet. Dit zijn de racepaarden, in principe, maar voor de kampioenschappen die hij dan gebruikt. 680, jij bent wel goedkoper geworden. Ik weet zeker dat hij geen 680 daarvoor kost. Maar deze kost dan 190. Ik weet ook niet of hij die informatie vandaan haalt. En welke dan precies. Uh, als ze koop zijn. Er is nog een rap hier zo. Is die dan leeg of zo? Of? Oh nee. Okay. Oh, jij bent wel goedkoop. 475. Meer een quarter horse. Maar jij bent niet een racepaard, volgens mij toch? Dat is toch de, gewoon de Paint Horse? Of is het deze ook? Want deze hoef ik niet, als ze niet, niet snel zijn. Ik vind ze niet echt bepaald mooi. Ze kunnen wel leuk zijn hoor, maar... Het is niet echt nou degene waar ik naar zoek. Volgens mij is er een Paint Horse en deze niet. Die ongelooflijk snel zijn. dat is dus een beetje teleurstellend. Hm. Zouden die andere dan ook wel... Ja, ik snapte ergens ook al niet waarom ze dan die omlaag zouden doen. Want omdat het gewoon het snelste paard is dat het beschikbaar is. Dus waarom zou je dat omlaag halen? Maar dat ze deze omlaag doen, dat snap ik dan wel. Zo, dat, dat is echt het gekoopste paard volgens mij nu in Star Stable. Als je de ponies natuurlijk niet meetelt. Woe. Um, dan was er een nieuw bonus item. En we zijn nu toch dicht bij Moorland, dus we kunnen er gelijk over kijken. En vernieuwde winkels, dus daar kunnen we... Dat is gewoon iets wat je zelf eigenlijk moet checken. Want ik ga niet elke winkel zo langs om te kijken hoe het is. Café kan je ook zelf checken, in principe. Um, voor degene die geen Star Stable spelen dit kijken, denk ik voor mij, ik ga dat niet checken. Uh, ja, ik ga het in principe ook niet checken. Want ik kom nooit in een café en dat maakt me eigenlijk niet uit. Ik heb gisteren gewoon gezien en ik, als er. Ik ben wel eens in een café geweest. Dus als er zo'n groot verschil was geweest, had ik het wel gezien. Maar dat is er niet. Dus, um, ja, volgens mij was dat eigenlijk dan alles van uh, de update. Het is weer heel erg laggy, heel erg fijn, niet dus. Uh, de bonus shop, deze cap, cozy camping helmet. Uh, nou, nee, dat vind ik mooi, dit wil ik niet in mijn, uh, <laughs> dit wil ik niet uh, hebben, dus. Dit was best een best korte video, maar ik hoop dat je deze video nog leuk vond. Doe dan een blauw omhoog, abonneer naar beneden, tikken op uiteindelijk geen video's te missen. En zie ik je volgende keer weer. Ciao!